Pagina 10 op het fotoboek dan zie je onder andere ook Canadese militairen voorbij trekken voorbij deze panden. Je ziet ook puin op de weg liggen. Dat puin is vermoedelijk van deze inslagen geweest en die inslagen die zijn afkomstig van motiervuur. Dat wat onder andere vanuit de Canadese zijde werd gevuurd, ja, die je daar boven ziet. Ja. Ja. Oh, okay. Helaas zijn er heel weinig mensen die dat eigenlijk weten, dat het voor de stad Groningen zo zwaar is gevochten huis aan huis en ja ook ontzettend veel Canadezen gewond zijn geraakt.